Hallo, ik ben Sandra, Sandra Fougonier. Ik ben Belgische, ik woon in Nederland en ik werk voor de Wikimedia Foundation. Ik ben hier op de conferentie Wiki Arabia om eigenlijk eerst om iets te vertellen over structured data op Wikimedia Commons. Dat is een project waar ik aan werk, wat eigenlijk nieuwe technologie toevoegt aan Wikimedia Commons, aan onze beeldbank. Maar daarnaast ben ik hier ook voor de eerste keer op de conferentie om eigenlijk de wikipedia community te leren kennen, om de gemeenschap van mensen hier te leren kennen. Ook, ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe mensen hier GLAM projecten doen, dus projecten met bibliotheken, musea, uh, hoe ze die projecten voor elkaar krijgen of wat eigenlijk de issues zijn die ze tegenkomen, de problemen zijn die ze tegenkomen. En uh, ja, tot nu toe is het echt een hele fijne ervaring geweest, warme ontvangst, uh, echt een hele leuke community van mensen, super, super veel plezier al gehad. Dus, uh, Yeah.